Rogier. Ik word hier dus helemaal wild van Belotero. Okay. <laughs> Vertel. Nou, mooi. <maar. laughs> Wat nou. is het? <laughs> Belotero is een middel, uh, is een, uh, is een ja, merknaam van hier ronzuren. En ik ja? gebruik meestal Belotero Balance. En daar, daar gaan we ook over praten. Okay. Belotero Balance is het grote voordeel daarvan is dat het een uh, middel is die je heel goed oppervlakkig kan inspuiten. En daardoor uh, kan je het ook heel goed gebruiken voor oppervlakkige rembolting alles waar oppervlakkige rimpeltjes zijn, nou ja, dat zijn bijvoorbeeld hier of kraaienpootjes. Je kan het niet hier onder de huid gebruiken. Daar moet je weer echt een ander middel voor gebruiken. Uh, de verticale liplijntjes, uh, de horizontale halslijnen mm -hmm. kan je uitklinken en de devil's uh, dus de décolleté, de uh, kan je allemaal uitstekend uh, gebruiken voor, uh, ja, uh, om beloterend voor te gebruiken. Ja. Ja. Duidelijk. Ja. Um, dat zijn dan ook gelijk de mogelijkheden die je uh, bespreekt. Um, en ik ben benieuwd, mensen die het gaan gebruiken, wat kunnen die verwachten van resultaat? Nou, uh, het resultaat is, is dat het uh, duidelijk verminderd is, maar je krijgt het niet helemaal weg. Dus ik zie wel eens dat mensen, eerst zaten ze zo te kijken en na een tijdje zitten ze zo te kijken. Oh, ja. dus, dat is, uh, dus je blijft het toch een beetje zien, ja. maar wat je wel ziet is dat het echt overduidelijk is verminderd is. En wat het grote voordeel is, is dat met pelotero is, is dan hebben mensen wel zo van goh, dit is nog steeds aanwezig, maar omdat ik al die rimpeltjes verminder, hoor je toch wel heel vaak dat mensen zeggen, goh, het ziet er toch wel een stuk frisser uit. Ja. En dat is wel prettig. Dus als ik het, uh, want hoe lang blijft het ook? Dat is Ongeveer nog wel een jaar. goede vraag. Ongeveer ja. een jaar. Dus als ik het even zou moeten samenvatten, is Belotero Balance, want ja. die gebruiken jullie met name uh, dus geschikt: voor oppervlakkige rimpels weg te werken. Ja. Zowel in het gelaat als bij de decolleté. En bij de hals. En bij de hals. Prima. Duidelijk. Ja.